Oké, okay, nee. Ja. Oh, hij gaat zelfs door de knieën. <laughs> Oké, okay, aan het achter gezicht te zien wordt het heel mooi. Goedemorgen iedereen, welkom weer bij een nieuwe vlog. Barry is er ook. Hallo. Ik sta nog eventjes in mijn badjas, want ik was eigenlijk van plan om uh, mijn make-up te gaan doen. En toen dacht ik, ik moet nog eventjes de vlog openen op dit moment. Ziet het huis er echt een beetje rommelig uit? Ik heb vanmorgen deze slinger opgehangen in de poging om wat meer kerstfeer hier in huis te krijgen. Want zoals je ziet, ontbreekt dat hier nog een klein beetje. We hebben wat plukjes haar hier op de bank. Want we hebben lekker gespeeld. Ik heb trouwens van de week, nee gisteren trouwens, zo'n laserlampje gekocht eventjes wil focussen. Nou ja, jullie weten wel wat zo'n dingetje is. Zo'n lampje. en dit is echt een succes jongens. Hij is hier helemaal dol op. Dus dat is echt helemaal top. En mijn make-up doe ik natuurlijk in mijn nieuwe beautyhoekje. Ik ben hier echt nog steeds serieus zo ontzettend blij mee. En ondertussen kijk ik eventjes een vlogmes aflevering van Zoella. Kopje koffie erbij. Wat make-up productjes. En ik ben weer aan het proberen om de beautyblender te gebruiken in plaats van een kwast. Dus de afgelopen paar maanden vond ik een beautyblender niet fijn. En gebruikte ik gewoon zo'n grote kwast voor mijn foundation. Ik ga even kijken of mijn huid vandaag een beautyblender wilt gebruiken. Alright, dit is de look geworden. En let niet op mijn ogen, ze zijn een beetje waterig en rood. Want er zit een parry in mijn oog. Dat is echt het nadeel van, zeg maar, hebben van zo'n fluffy kat met heel veel haartjes en heel veel dunne haartjes. Want die gaan echt altijd in mijn ogen zitten en die krijg ik er gewoon niet uit. Dus afgelopen kwartier ben ik aan het proberen om dat haartje eruit aan te krijgen. En hij zit ergens in het oog. Ik ben trouwens een nieuw palet aan het gebruiken, want ik was een beetje make-up aan het opruimen. En toen kwam ik dit palet tegen van Nars. Deze heet Wild Thing Face Palette. En dit zijn de kleurtjes die erin zitten. En ik vond het wel echt hele mooie nude kleurtjes. Gewoon lekker simpel. En ik heb natuurlijk heel... Heel veel paletten om te gebruiken. Maar uh, toen ik deze tegenwam dacht ik, ach vind ik ook wel heel erg leuk om even een keer te gebruiken. Dus uh, ik heb vandaag even alleen deze opgedaan aan de bovenkant. En aan de onderkant een mixje van deze twee. Deze als highlighter en deze een beetje als blush. Dus nu is het tijd om aan te gaan kleden. En voor mijn outfit van vandaag ga ik even iets beter over nadenken. Want wij gaan vanmiddag uh, naar Duitsland rijden om nog even naar een kerstmarkt te gaan. Afgelopen zondag waren mijn vriend en ik dat ook van plan. Nee, afgelopen zaterdag was het zelfs. Waren we dat ook van plan? En toen stond, waren we bijna in Oberhausen. En toen um, hebben we een klapband gekregen. Dus stonden we de rest van de middag uh, aan de zijkant van de snelweg. In de kou en in de regen te wachten op de ANWB of eigenlijk de Duitse ANWB, dat is de ADAC, die kwam. En toen hebben we gewoon de hele dag dus geen kerstmarkt gezien, helemaal niks. De pech was ook nog dat we geen reservewiel hadden, dus we hebben de auto daar moeten laten. Die staat er dus nog steeds. En die gaan we vandaag ophalen, want hij kon vandaag eindelijk gemaakt worden. Want uh, blijkbaar zijn garages... In Duitsland niet in het weekend open, zelfs niet op een zaterdag. En ja, als we dan toch dat hele stuk hebben gereden. Uh oh oh, Barretje? Oh nee, kom er maar uit. Oh, kom maar, vriend. Dus we hadden iets zo van: als we toch dat hele stuk gaan rijden, laten we dan gewoon poging 2 doen voor de kerstmarkt. Um, en dan vind ik het wel leuk om nog een gezellige fotootje te hebben. Dus ik ga even wat leuks aandoen vandaag. Dus ik dacht aan deze opties. Dit is een heel leuk uh, jurkje van Monkey. En ik denk hierover een lekkere zwarte trui en gewoon een panty. Of voor deze. En deze heeft uh, natuurlijk de kerstkleurtjes rood en groen. Dus dat leek me ook wel heel erg leuk. Deze trui is ook van Monkey. Echt, dit is de trui die ik alleen maar draag de laatste tijd. Samen met degene die hier ligt. Het is precies hetzelfde model, maar dan een beetje zo'n crème kleur. Deze trui met dit jurkje... Of die met die. Kijk, is ook wel heel erg mooi en leuk. En ik heb trouwens ook even een mega chille hack om te delen. En dat is het dragen van twee panties over elkaar. Dit is in mijn hand een zwarte 15 denier panty. Dus die zijn best wel sheer. En die zijn best wel koud. Maar als je dus niet wil koud leiden, draag je dan een huidskleurige panty onder. Dan ja, lijkt het net eigenlijk alsof je niet een panty draagt. Maar je hebt wel die twee lekkere laagjes. Oké, okay, nee, dit voelt een beetje soort van te truttig Ik denk door deze dingetjes allemaal en wat er aan de hand is Zo, en dan is dit de tweede look Ik denk dat dit beter is Ik heb wel nog eventjes een riempje omgedaan Want anders hing de trui echt een beetje ja, zo En dan had ik helemaal geen middel Dus dit is de look Ik denk dat het wel heel erg leuk is zo. En dan doe ik nog even wat zwarte Dr. Martens eronder jas aangetrokken lekker herfstig en leuk voor de kerstmarkt natuurlijk en we zien de auto al staan hij is helemaal gemaakt Wieltje is weer helemaal goed of nou ja, de band eigenlijk dus dat is helemaal mooi hij staat uh, daar dikke duim omhoog en race hier nu eventjes naar binnen om natuurlijk eventjes te betalen wat uh, geen leuke prijs is en als ze zo klaar is dan uh, stappen we weer in de auto en dan gaan wij gezellig naar de kerstmarkt ik heb op zich best wel uh, een beetje trek ook best wel wat dorst. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we allemaal gaan vinden op de markt zo meteen. Nou, we zijn er eindelijk. We zijn aangekomen op de kerstmarkt. Ik zie Larissa en Ray lopen hiervoor. Ik zie al allemaal lampjes en een reuzenrad. Waar we straks waarschijnlijk wel in willen. Dus dat is super leuk. Glitterpapier. Zo. Nou, dit is wel Christmas. Dit is wel uh, sick. Uh, Toch? we een voorstellen? halen? Ja. Voor deze. Oeh. Deze bakken met al deze braadworst Hoe heet dat van jou nou? Varkens en nek grap. <laughs> Oeh, en een currywurst, jam jam Echt die aaltjes daar. Ja, echt wel een sprookje dit. Zie ik plafond? Echt heel leuk. Kijk hoe leuk dit eruit ziet jongens. Je kan je echt allemaal lekkere warme drankjes bestellen. Natuurlijk luwijn en andere lekkere dingen. Kijk, melk en honing zelfs. En het wordt in van die grote glazen. Ook wel heel leuk. Ja, ik denk het wel. Dat is die eggnog denk ik. Volgens mij is het wel heel erg. Uh, reuze. Ja, volgens mij is het heel heftig. Ja. ja, we zijn even hier gaan zitten. Super gezellig. Met allemaal banken. Nou, Cheerios. Cheers. Cheers. Ja, nee, Hij komt wel binnen. Hij komt binnen, ja. Nom, nom, nom. Huh? Deze, oh maar het ruikt wel echt, het ruikt goddelijk. Wow, deze zijn echt heel leuk. <lacht> dit is dus zo'n huisje. En ze hebben er allemaal van hele leuke houten huisjes en allemaal van die hangersjes in staan. Het is allemaal Ja, laten we even kijken. Ja. Hé, hey, dit is een adventskalender. Dit zijn van die dingen, dan doe je de kaarsen in. Foto's maken, insta boyfriend, heel veel drukte. En Larissa heeft er gezimmer in. Timing, we zeggen goed getimed. komt gewoon heel Duitsland komt even tussendoor lopen. Oh, hij gaat zelfs door de knieën. We hebben hier een stukje zalm en lekker aan het fikken. Het is heerlijk warm hier ook. En Tara gaat ook eventjes een broodje bestellen. Kijk maar. broodje. Ja. Lekker. Ik heb er nog nooit gehad, zalm of een broodje zo. So. Heet smakelijk. Wow. Goed. Zeer goed. Zeer goed, yes. Lekker. Nice. Een heel broodje. Heel mals Heel juicy. Mmm. Oh ja, yeah. super muziek, zo. zo wat je bedoelt. Het mm, is wel lekker met de sausje ook. Dit moeten we met kerst doen. Mooi. Ja, lekker joh. Alright jongens, we staan weer in de rij voor nieuw eten. En deze keer is het... Hoffertjes. Nom nom nom, staat echt een flinke lange rij. Yes jongens. Lekker. Holland, trots in Duitsland. Cheers. Cheers. cheers. Pak hmm. van binnen Het is hier trouwens ook echt heel groot We hebben echt al heel veel kraampjes gezien Ik zou niet eens willen zeggen hoeveel Maar het is echt een grote en gezellige markt En we hebben ook nog eens het weer heel erg goed mee Want het is echt, hoeveel graden is het? 10 graden? 12 misschien? 10 of zo? 10 graden, het is echt helemaal prima te doen Helemaal chill en lekker Nou Larissa en Ray die gaan straks Ja, we moeten ik eens uitleggen die gaan in een soort van opblaasband van een ijsberg afsleeën. En uh, dat ding gaat echt keihard. En ik blijf achter als moeder met de tassen. Maar hier is dus die ijsbaan. En dan ga je vanaf daarboven helemaal naar beneden. Dus ben benieuwd. Nou, daar gaan ze naar boven met de band. Zo'n beste stuk hoor. Kijk, daar gaat Larissa. Larissa gaat als eerste. Ze heeft een rokje aan. Dus... <lacht> ik ben heel erg benieuwd of dit goed gaat. Daar Daar gaat ze. <lacht> Kijk, zo hard die gaat. Lol. Wat voor van? ervan? Geen keihard, hè? Nee, ja, ik Jullie vloog richten vanaf. Ah, het was echt heel cool. Zo, we hebben weer de kerstmarkt verlaten en we zijn door het winkelcentrum nog eventjes uh, gelopen. En daar kwamen we ook de Sephora tegen. En dat is echt een van de dingen die ik heel erg leuk vind aan het winkelcentrum Centro. Dat dus je daar de Sephora hebt. Ben ik nu Kat van die. Oh, ik heb <laughs> hem daar. Heb je ook nog doen. een andere? Zo'n doe Oh, doe do, do, do, do die. Doe die bliksemschicht, ja. Daar? Ja. Oh. <lacht> Sorry, ik heb een te hard Oh my god. Wat een stem. Weer je er ook een reden? Wat is het? Hij moest een traan voorstellen. <laughs> dus gewoon ja, is... Ik moet hem even verder inkleuren ja. ja. Oké, okay, aan het gezicht te zien wordt het heel mooi. Kijken. Kijken. Wat Ik. Dat is op mijn schouder. Gaat het niet meer af? Nee, het Oh. Oh. Deze beauty minis bij Sephora bij de kassa. Die zijn altijd echt mijn favoriet om eventjes te gaan bekijken wat ze allemaal hebben. En hele mooie kleine Dat paletjes. Dingen gewoon, die wil je gewoon allemaal hebben volgens mij. Oh, een dry shampoo is dit. Het ziet er leuk uit. En nu lopen we weer terug naar de auto. Want het is natuurlijk nog zeker een uur rijden terug naar huis. En het is inmiddels al half negen, negen uur. En ik ben best wel moe, maar het was echt super leuk om hier rond te lopen. En het is gewoon heel erg tof om er gewoon toch nog een soort van uitje van te maken. Ben je in de Christmas vibes gekomen? Uh, een beetje, ja. Yeah. Ja. Yeah. En wat trouwens ook wel heel erg tof is, dat je gewoon hier in deze parkeerplaatsen... ...geen parkeergeld hoeft te betalen. Dat is toch gewoon echt amazing. Overal volgens mij in Nederland moet je wel betalen als je parkeert. En hier hoeft het gewoon niet. Nou, ik vind het helemaal ideaal. Oké. Okay. Op naar huis. Peace out.